En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Het is van cruciaal belang om je geweten zuiver te houden, want niets is zo erg als het schuldgevoel dat jou ervan weerhoudt om echt van het leven te genieten. In Handelingen zegt Paulus dat hij discipline nastreefde en wereldse verlangens vermeed, zodat hij onberispelijk en vrij van schuld kon wandelen voor God. Hetzelfde geldt voor ons. Het wandelen met een zuiver geweten zal ons vrij en gelukkig houden. Dat klinkt makkelijk wanneer het om scherp omlijnde goed of foute kwesties gaat. Maar hoe zit het met de grijze gebieden van het leven? Hoe houden wij ons geweten zuiver wanneer we niet zeker weten wat een goede of foute keuze is? Wat als we per ongeluk zondigen zonder het te beseffen... Ik heb ondervonden dat Gods onderscheidingsvermogen dit probleem oplost. Onderscheidingsvermogen is geestelijk inzicht en is de sleutel tot het leven met een zuiver geweten. Er is oefening voor nodig, maar in feite is het aandacht te willen besteden aan je hart. God zal je laten weten als je iets niet moet gaan doen waar je je later schuldig over zult voelen. Ik moedig je aan om zo te leven dat je je geweten zuiver houdt. Doe geen dingen waarvan je weet dat je ze niet moet doen. Vertrouw op Gods inzicht wanneer je met een probleem wordt geconfronteerd waar je niet zeker over bent. Hij zal je nooit verkeerd doen gaan. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, dank u voor uw onderscheidingsvermogen.